Was Wat was je aan het doen eigenlijk? Ik heb bij de buurvrouw brood gehaald tot we iets salade. En toen bedachten we, nou dat is eigenlijk best weinig. dus Het moet een beetje brood uit. Goede buren. Ja, een heel goede buren. Rieke, um, ja. ik heb hier een filmpje. En ik zou heel ja. graag willen dat jij het eerste woord waar je aan denkt, dit is het viltje, Het ja. eerste woord waar je aan denkt als je aan verbinding denkt. In het algemeen verbinding. Ah. Dan denk ik aan mijn dochter, want die heet Rivka en haar naam betekent verbinding en die hebben we ook uitgekozen vanwege de betekenis. Wauw, nice. Wil je, dat, wil je Rivka hier opschrijven? Uh, Wat op een de, beauty. Ja, graag in, oh, ja, uh, in de ruimte ja, daar. In ja, prachtig. Rivka, mag ik hem even zien? Jee, uh... Rivka. Dus, nou ja, dat is wel vrij duidelijk. Verbinding is heel belangrijk. Precies. Precies. En als je het een beetje verder trekt, uh, verbinding in de wijk? Verbinding in de wijk. Uh, ja, we hebben heel duidelijk in ons uh, straatje heel, heel grote sociale cohesie. En daarom zijn we hier ook komen wonen. En daarvoor wonen we in een centraal wonenproject. En daar we ook, dat was ook een Overvecht. En dat hebben we ook echt uitgekozen om met mensen in verbinding te staan. En niet als een soort eilandje in een rijtjeshuisje helemaal op die manier te moeten functioneren en dat was een overvecht hè allebei ja allebei in overvecht er. ja dus er is verbinding in overvecht er is verbinding in overvecht super dankjewel